Ik heb uh, van alles in te spreken, maar ik ben als ochtends, uh, als ik leg geslapen heb, zoals vannacht dus, dan uh, ja, is, uh, is mijn mond ook een beetje sloom. Maar daar heb ik wat voor. Oefening. Voor alle mensen die slome kaken hebben 's ochtends, <laughs> een beetje moe, dan, uh, dan doen we zo. A, E, O, U, I, A, E, O, U, I, A, E, O, A, E, O, U, I. En dan moet je heel erg zo deze even aanspannen. Zodat dat bloed er lekker doorheen pompt. Want in je kakkers zitten natuurlijk ook gewoon spieren. A, E, O, U, I. A, E, O, U, I. En dan kan ik veel netter. Um, als in met kleine details. Veel gedetailleerder inspreken. En het werkt echt. Nou. Doen dus. de dag.